Ik ben Jacques Vinders, uh, woon in Kerkrade. Ik ben van beroep uh, zanger, cabaretier. Ik ken Frans Timmermans eigenlijk van een optreden, daar was hij te gast. Uh, ik zing Franse chansons, luisterlied, ballades en Frans kwam naar me toe, praatje maken en dat was eigenlijk ons eerste contact. Maar uh, toen kwam ik Frans ook tegen bij Roda JC, want Frans is dus een echte koempel en uh, als hij het kan, dan zit hij bij Roda. Koempel betekent, en Frans is een koempel, en dat betekent vertrouwen op elkaar, samen iets doen, samen streven naar een doel. En dat doet Frans binnen, de, binnen Europa. Hij moet proberen Europa bij elkaar te houden. en Dat doet hij volgens mij op een hele goede manier. Hij kan heel goed communiceren. Wat ik ook heel belangrijk vind aan Frans is dat Frans, als je hem tegenkomt en als hij met mensen in gesprek gaat, dat hij dan gewoon Frans blijft. Hij ziet me staan en dan komt na, hij loopt dan eventjes weg, Excuus. en dan komt dan naar je toe en omhelst je even, en zegt, ja, fijn dat ik je zie. En ja, dat is Frans.